Nee, nee, met bella ik heb een lekker lesje gehad tess gaat we gaan lekker buiten om stappen een uurtje maar wacht op tessa ze is er duurde even maar daar is ze dan het ziet er niet druk uit qua weg dus we dachten nou dan gaan we maar een keertje links af dan kunnen we even kijken waar we terecht komen ik weet wel dat in het uiterlijk was een stukje verderop ook een pad naar links is dus dat zou Hier? Dus dan zou je denken dat hier je 4G heel goed moet zijn. Ik is dus grappig, dat checken of de 4G goed is. Ja! ja? Oh, paard! Dat is toch wel weer leuk. Hallo paard! Met een jetlander, werelddroom, paard met jetlander. En een piepklein bakje. Ja, oké. Okay. Nou, op op. Op op. Nou, hij staat in ieder geval niet alleen, dus dat is fijn. Goed zo paard. Hallo shitje. Wat? Oh, trailer is eng. Trailer is eng. Braave trailer. staat hier onder de bomen. wel mesthoop daar. Dat is geen bak, het is water. Een paar keer terecht te komen dat Tessa heel spannend vindt. Een grappiewijk noemen ze het. Een grappiestraat, maar ja, ik weet ook niet precies waar we in terechtkomen. Ja, vooral het is een beetje gek hier. Hè? Als je hier naar links gaan dan komen we zelf bij zee, maar dat is best nog wel een heel eind. En ik zal het even omdraaien. Het punt is dat je dan de hele weg naar zee. En langs een autowaan rijdt en dan dus op de stoep en het fietspad komt. Dus dat vind ik een minder goed idee. Dus wij gaan gewoon hier het post maar weer in. En het was leuk dat we dit konden zien. het echt een rare pad Maar we zijn hier wel vaker. Hier is het paardenstoplicht, Scheurpad heet dit, omdat je langer doorgaat. Ik laat oh, ze en Daan is tegen en het scheurpad Daan is tegen en het scheurpad. Hier kan je snel en hard tot zo. Ga We hebben een andere weg genomen? Ik zie overal borstjes ruiterpand, ruiterpand, ruiterpand. Dus ik ben wel heel erg benieuwd waar we gaan belanden nu. Een soort kattenspoor. We kunnen naar Sky lopen, zo ons lekker. Oké, okay, we zijn net langs het Doolhof gegaan. <lacht> zijn we, ja, we zijn al vaker geweest, maar pas één keer denk ik of ja, zo. Jij was net wel heel erg onder de indruk, want je wist helemaal niet waar je was. Nee. Ze vroeg ik, woon je niet naar links, of je in de Of zullen we de Of zullen we naar het En Toen zei ze, ja, nou, ik weet niet. En toen op een gegeven moment zag ze het pad en toen dacht ze, hoor, oh, we zijn wel hier. Ja, dat is het pad naar huis. Dat is het laatste stukje vanuit de bos naar de brug. Maar ik herkende het dus niet. En dat was nog maar vijf minuten of zo. Ja. Dus we zijn nu langs dol of nog even verder stappen. We komen langs een soort fruitbomen en er zitten deze vruchten in. Zo zien de bomen eruit. We dachten eerst dat het een appelboom was. Maar ik denk, nou, dat ziet er toch niet uit als een appel. Zo ziet het eruit. Het ruikt... Het ruikt lekker, maar ik weet nog niet waar het naar ruikt. Een beetje naar munt. Hm, ik weet het niet. Dus als iemand weet wat dit is, laat het hieronder in de comments achter. Dan weten wij het ook. Des ja, wil een TikTok maken met zo'n rietding, ding met zo'n pluim erop. Daar uh, is ze al naastig naar op zoek. Nu ziet ze, uh, niet achter een hek. Ze denkt dat ze erbij kan, dus van de pony af. Ja, je maakt dat mee voor TikTok, jongens. En dan gaat ze zo'n pluim pakken. Denk ik. Wij staan hier goed de vrouw. Ja, we gewoon even. Het is probeert dat ding te vermoorden. Lodder. Nou, ze heeft hem hoor. En nu? Hoi. We zijn hier allemaal beesten. Daar hebben ze last van. Ja, nee, maar ik het eten. Oh, dat mag ze niet. Oh, dat wordt niet getiktokt. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Oh vrouw denk ik, ik ga zelf lopen. Knappe pony hoor. Ja. Zo, uit de beestjes. Ik heb namelijk een paard dat niet van buiten houdt. Ik vind niks eng, behalve buiten. En volgens mij gaat het nu ook regenen, zo meteen zijn we zei Niet doen Vroon. Misschien kan je op gaan schieten. Het hoort met weet ik wel wat is omdat Tessa besloten heeft dat ze op haar paard ineens een TikTok gaan maken. Vroon die vindt het maar gek. Die krijgt al die dingen in de snuffert. Arm oh, paard, sorry je paard krijg je als je een TikToker voor je hebt. Mag je ons TikTok-account nog niet kennen? En wil je toch dit zien? Dan moet je vooral uh, eventjes op TikTok kijken. Want ik weet eigenlijk helemaal niet wat ze doet. Ze is wel gewoon echt helemaal niet. Paar, toch? Is is echt minder. Inmiddels schiet het. Ik weet niet of je dat kan zien. Nee, het zie niet. Nou, het regent het toch regent. wel behoorlijk door, hoor. Het is wow. niet dat je zegt van, goh, wat is het lekker weer. Nou, het is niet koud. Maar het is nu wel mat. Nou, ja, regent. Het zien? Ja. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nou. Het is niet koud, dus het geeft ook niet. Maar we gaan wel naar stad. De iPhone die kan gewoon in de regen, voor mij in ieder geval. Kijk jongens, het giet. Dat kun je nu zien daar uh, in het water. En dan hebben we daar nog een zwaantje met een jonkies. Vind dat vindt Tessa dan weer heel schattig. Zo, hier woont de zwanenfamilie, die hebben we volgens mij ook al tien keer gefilmd. Blijft schattig. Hallo, mama Zwaan. We komen hier niet storen hoor. We lopen alleen maar voorbij. Hallo. die jongen al groot. Gaat snel. Tessie heeft nu. I'm Chini in de regen opstaan. Ik schaam hem wel een beetje. Oh, ze schaamt zich wel een beetje, maar ze zat net gelijk op de kon niet te dansen. Dat is zo erg zal het niet zijn. Maar het is best nat zo. Het. Nou, het regent niet alleen, het waait ook nog. Kijk. een uh, wilgenbos en een Wilgepony gewoon onderweg even eten hebben. we zijn dan weer terug dan we gaan morgen even een takje doen toekomen en dan uh, testen slobber en de supplementen geven en daarna gaan we lekker naar huis hebben even af Ze vooral gestapt we hebben twee paardjes gecalpeerd dus dat is wel heel weinig maar toch even lekker om de beetstukken kiriiri hij is goed we gaan dus afzorgen en naar huis.